De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving met meer transparantie. Een gemeente waar persoonlijke data veilig is en overheidsdata toegankelijk voor iedereen. Waar transparantie van bestuur bijdraagt aan controleerbare en betrouwbare besluitvorming en gebruikte algoritmes openbaar zijn. Big data. Dankzij digitalisering hebben lokale overheden vandaag de dag enorm veel mogelijkheden. ...om met data te sturen. Dit biedt kansen, ook voor de gemeente Utrecht. Het verzamelen, analyseren en toepassen van de data... ...is van groot belang voor het realiseren van publieke doelen en waarden. Denk hierbij aan het verbeteren van de water- en luchtkwaliteit... ...het tegengaan van criminaliteit... ...of het beperken van het aantal virusbesmettingen. De inzet van datatechnologieën kan de effectiviteit en efficiëntie... ...van het gemeentebeleid versterken... ...en de vrijheid van burgers ondersteunen. Maar de opkomst van de slimme stad brengt ook enorme risico's en ethische vraagstukken met zich mee. Big Data is een vruchtbare voedingsbodem gebleken voor de ontwikkeling van nieuwe psychologische beïnvloedingstechnieken... ...en de opkomst van machtige bedrijven die burgers nauwlettend in de gaten houden om grof geld te kunnen verdienen. Aan de grootschalige inzet van camera's met gezichtsherkenning, slimme sensoren, wifi-tracking en social media monitoring kleven vele risico's, zoals man-in-the-middle attacks, privacy-schendingen, data- en identiteitsdiefstal, hacks, DDoS-attacks en technische storingen. Een slimme stad is niet automatisch een veilige stad. En helaas is het voor burgers in de praktijk niet of nauwelijks mogelijk om machtsmisbruik tegen te gaan in partijen die sturen met data democratisch te controleren. Wie wordt precies de baas in de slimme stad van de toekomst? Wie wordt eigenaar van de data die we met z'n allen produceren? En wie wordt eigenaar van technologie die met publiek geld ontwikkeld wordt? De Piratenpartij wil voorkomen dat de gemeenten en bedrijven de informatierevolutie gebruiken om een machtspositie te verwerven ten koste van inwoners. We moeten toe naar een slimme stad, waar het welzijn van de mens centraal staat en de gemeente door middel van inclusie zorgt voor positieve veiligheid, de humane, slimme stad. Niet alleen moeten de projecten daarop worden aangepast, ook moet de gemeente duidelijker naar de burger communiceren welke slimme projecten er lopen en de burgers betrekken bij het ontwerp van de slimme stad. Privacy Privacy is een van de kernpunten van de Piratenpartij. Maar wat heeft de gemeente hiermee te maken? Van dataverzameling tot aan camera's, van wifi-tracking tot aan contentgeld, de gemeente zit vol met privacy-vraagstukken. Bij de gemeente wordt privacy nog te vaak gezien als een vervelende verplichting en regelgeving zonder het grote belang van privacy voor burgers te erkennen. Hoewel het dus belangrijk is dat de gemeente privacy gaat erkennen als het belangrijke grondrecht dat het is, kan de gemeente ook concrete stappen zetten om de privacy van haar burgers te beschermen. Wifi-tracking zonder expliciete toestemming wordt verboden. In cameratoezicht is alleen nog toegestaan na onafhankelijke toetsing door een rechter in plaats van door de burgemeester. De gemeente wordt een ANPR-vrije zone. Alle camera's met herkenningssoftware worden verwijderd, zodat burgers zich weer anoniem kunnen bewegen door de eigen stad. Hierbij hoort ook anoniem parkeren. Parkeergegevens worden niet langer gedeeld met de Belastingdienst en contant betalen moet dus ook mogelijk blijven. Uitspraken als we moeten achter de voordeur kijken slikken we als gemeente rap in. Want dat is de taal die niet thuishoort in een menselijke samenleving waar we waarde hechten aan privacy. Zonder privacy kun je geen mens zijn. Transparantie van bestuur Digitalisering biedt ook kansen voor transparantie van bestuur. De Piratenpartij staat voor een transparante gemeente die haar inwoners, lokale onderzoeksjournalisten en wetenschappers in staat stelt om het rijlen en zeilen van de gemeente gedurende alle fasen van de beleidscyclus te controleren. Denk hierbij aan het publiek toegankelijk maken van data en informatie rondom openbare aanbestedingstrajecten, de gemeentelijke lobby en subsidieuitgaven. Dit levert een positieve bijdrage aan het onderling vertrouwen en zorgt voor beter beleid. Volgens de lokale folklore bestaat er ergens verborgen in het gemeentehuis van Utrecht een transparantie- en lobbyregister. Dit register moet volgens ons verplicht worden bijgehouden voor alle functionarissen en vertegenwoordigers binnen de gemeentelijke organisatie met stem- en of beslisrecht. Als wij het open data-platform van de gemeente bezoeken, willen we daar een verwijzing naar zien. Zo kunnen de inwoners zien met welke lobbygroepen, de raadsleden, wethouders, burgemeesters en gemeentelijke managers hebben gepraat. Dit is een belangrijke stap naar een open en transparant bestuur. Bij transparantie hoort ook een goede klokkenluidersregeling. Macht corrumpeert en wij bepalen zelf hoe kwetsbaar we daarvoor zijn als samenleving. Hoe veiliger een klokkenluider is, hoe veiliger we allemaal zijn. Algoritmes openbaar Verschillende overheden, onder andere politie en belastingdienst, maken gebruik van profileringstechnieken. Hiermee wordt bijvoorbeeld bepaald wie als verdachte wordt gezien of wie als mogelijke fraudeur wordt bestempeld. Dit leidt tot ongewenste effecten. Profileringsalgoritmen kopiëren vaak de vooringenomenheid van hun makers en de bias in hun trainingsdata. Het is aangetoond dat als gevolg hiervan algoritmen mensen van kleur zwaarder straffen. Zelfs als ras expliciet als variabelen werd weggelaten. Van wervingsalgoritmen is aangetoond dat ze de voorkeur geven aan mannen. Wanneer resulterende beslissingen worden gebruikt als nieuwe trainingsinput om algoritmes te verbeteren, zal het deze vooroordelen zelf versterken. Mensen die deze algoritmen gebruiken als ondersteuning bij beslissing, kunnen deze algoritmen gebruiken om hun eigen vooroordelen te rechtvaardigen... omdat ze werden genomen door onpartijdige technologie. Om deze ongewenste effecten te voorkomen... moeten we eisen dat algoritmen transparant worden... en dat trainingsdata kunnen worden gecontroleerd. Alleen dan kunnen we een maatschappelijk debat voeren over profilering. Als mensen het gevoel hebben dat ze onrechtvaardig worden behandeld door technologie... moeten ze altijd het recht hebben op menselijke tussenkomst. Open source De gemeente stapt volledig over op vrije open source software, tenzij ze kan onderbouwen dat er geen goed alternatief is. Hierdoor wordt de gemeente minder afhankelijk van softwareleveranciers met bedrijfseigen oplossingen waar je haast niet meer vanaf komt, zogenaamde Vendor-lock-in. En kan gemeentelijke software makkelijk worden verbeterd, met publiek geld ontwikkelde software komt in het publiek domein, zodat deze software de hele maatschappij te goede kan komen. Kennis van datatechnologie De gemeente mist technische kennis. Hoewel het aantal raadsleden met technische kennis aanzienlijk omhoog zal gaan met de benoeming van de Piratenpartij in de gemeenteraad, zijn er ook maatregelen nodig op het gebied van beleid. De gemeente moet proactief voor inhoudelijke deskundigheid en strategie ten aanzien van de inzet van datatechnologie op het gemeenteniveau zorgen. De gemeente kan samen met kennisinstellingen zoals de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht werken aan een gemeenschappelijke onderzoeksagenda ten aanzien van de inzet van datatechnologie op het gemeenteniveau om haar kennispositie te verstevigen. Ook kan de gemeente expertise van buiten naar binnen halen om de eigen kennisachterstand ten opzichte van techbedrijven te compenseren. Privacy by design en security by design Privacy by design wordt bij alle gemeenteprojecten en aanbestedingen toegepast en dataminimalisatie wordt de norm. Data wordt alleen verzameld met expliciete toestemming en wanneer dat strikt noodzakelijk is voor een dienst. Wanneer de informatie dat doel niet meer dient, wordt deze verwijderd. Data wordt nooit zonder expliciete toestemming gebruikt voor een ander doel dan het oorspronkelijke. Ook security by design moet de standaard worden in gemeenteprojecten. Vanaf het allereerste ontwerp moet er gekeken worden naar de digitale veiligheid. Wethouder Digitale Zaken Hoewel digitale zaken in alle verschillende onderdelen van de gemeente terugkomt, is het belangrijk dat er een wethouder komt die dit als overkoepelend thema oppakt. Deze wethouder zal naast de eigen projecten ook alle andere wethouders van de benodigde informatie en ondersteuning voorzien. De digitalisering gaat in rap tempo verder en de gemeente loopt ver achter in haar beleid hierin. De wethouder Digitale Zaken moet de regie terugpakken om zo de gemeente meer sturing te geven in haar digitale zaken. Voor de inwoners heeft de wethouder digitale zaken een belangrijk doel, het uitbannen van digibetisme en het bevorderen van digitale geletterdheid. Informatie als burgerrecht De vrije toegang tot informatie zoals kennis, technologie en cultuur zien wij als een fundamenteel burgerrecht en moet verankerd worden in onze rechtsstaat. De huidige wetgeving omtrent intellectueel eigendom, denk aan auteursrecht en octrooirecht, vormt echter een belemmering voor deze toegang. Wij willen deze wetgeving daarom grondig hervormen, maar op lokaal niveau moeten we hier ook onze weg in vinden. De economie is steeds meer gebaseerd op informatie. Dat is goed nieuws, want we kunnen informatie gratis vermenigvuldigen en delen, het internet biedt mensen geweldige mogelijkheden om overal ter wereld te beschikken over nieuws, kennis, technologie, entertainment en cultuur. Om ervoor te zorgen dat mensen deze mogelijkheden tot zelfontplooiing optimaal kunnen benutten, is het van belang dat de bestaande informatiemonopolies worden afgebroken. Dit kan onder andere gedaan worden door het auteursrecht en octrooien sterk te beperken. De Piratenpartij wil op de lange termijn het octrooisysteem afschaffen. Lokaal zijn dat zaken die we niet zomaar kunnen veranderen. Wat we wel kunnen is zeggen dat hoewel deze sites misschien in grijs gebied opereren, we blij zijn dat er initiatieven zijn zoals z-lip.org of 1-lip.us en lipgen.li waar duizenden artikelen gratis toegankelijk worden gemaakt voor studenten en mensen die zich willen informeren of plugins zoals Bypass Paywalls, Unpaywall en Hover die betaalmuren afbreken. Ja, auteurs moeten betaald worden, maar de hedendaagse informatiepooiers, distributiemaatschappijen, uitgevers en andere geldscheppers die afromen van de auteurs mogen van ons verdwijnen. In het kort... Privacy voor inwoners, zonder privacy kun je geen mens zijn. Transparantie van bestuur, ook klokkenluidersregeling. Digitale geletterdheid, verbeteren en digibetisme tegengaan. Privacy en security by design als de norm. Delen van kennis is voorwaardelijk voor groei van onze samenleving. Open source als de norm voor de gemeente. Digitale zaken als aparte portefeuille voor de wethouder.